Om je verniste parket optimaal te onderhouden, heeft LaLenio een onderhoudskit voor samengesteld. Deze onderhoudskit bevat de La opnieuw voor het algemeen onderhoud van je verniste vloer. En dat bevat ook deze, de UniCare x -MAT. Deze wordt door ons aangeraden om je vloer een extra beschermende film te geven. Hoe houd ik nu mijn verniste vloer in top?